We zijn op het zonovergrote strand in Italië. En wat is er nou leuk om met je kind een leuk spelletje op het strand te gaan spelen? En ik kies dan voor het wereldwijd bekende strandbolen. Wie kent het niet? Iedereen heeft namelijk wel een strandbolsetje in zijn kast liggen. Oké okay, Huub, ik zet alle pionnen hier neer. En dan moet jij dadelijk met de bal, moet jij ze omgooien. Wel even wachten. Verwachten tot ik ze heb opgezet dan. Dan kan je met de bal verder gaan. Oké okay, wacht, ga jij maar even hier zitten. Met de rode pion. Oh, sorry. Gaat die niks beschadigd? Oké. Okay. Goed zo. Gaan we door. Zit, uh, jij wacht hier met de bal. En ik zet ze alle pionnen omhoog. Eh, ja, de bal moet je dat doen. Wacht nou eventjes. Terug. Met de bal. Ik zet alle pionnen omhoog. Jij wacht hier met de bal. Nogmaals. Ik zet alle pionnen omhoog. En ja, dit gaat niet werken zo. Als jij constant die pionnen omgooit dan gaat dit niet werken natuurlijk. Nee, geen stekende eten Oké, Ik zet ze omhoog en jij... Dus, uh, omslaan. Goed zo. Leuk. Twee punt punten weer. Twee punten weer.